Jij bent rechts? Nee, ik, ik, ik, weet, ik weet niet wat ik ben. Ik ben vandaag meubelmaker, maar niet zomaar eentje, want ik ben meubelmaker op een jacht van 59 meter lang. Samen met Alwin. Hé, hey, wat gaan we precies doen vandaag? We gaan een bochtstuk maken vandaag. En die gaan we straks plaatsen op het schip. En ik ga zelf dat stuk ook plaatsen. Echt ja. op deze boot. Ja. Oké, okay, cool. Heel cool. Nou, kijk. Oh wauw, dit is echt. Het is echt zo titanic-achtig. Dan kijk ik wanneer het schip neerstort. Ik hoop niet dat deze gaat zinken, maar Oh goed. ja, oh, het schip neerstort. Zeker, okay. <laughs> Maar goed, wij gaan we vandaag dit onderdeel maken in zo'n bordstuk. Dat maak je dan helemaal zelf? Ja. Oké. Okay. Wat vind je nou zo leuk aan meubelmakers, hè? Uh, de variatie erin zit. Ik bedoel, feneemubel is hetzelfde. Iedere keer ja, kom ik weer andere dingen tegen. Het is dus heel snel nadenken van, hé... Hey, dit kan niet, dit moet anders, dus je moet denken in oplossingen heel vaak worden. Ja, dat vind ik leuk aan het pakken. Ja, want jullie krijgen natuurlijk altijd een specifieke vraag. Mensen ja. willen zo'n enorm schip ja. en hebben bedacht wat ze daarop willen. Ja, en dan moeten wij dan uh, proberen zoveel mogelijk naar de wens van de klanten te maken, zeg maar. Ja. Soms is het heel lastig, maar we proberen het wel. Ik heb hier een balk. Ja. Wat gaan we nou precies met die balk doen? Uh, we gaan hem nou schraven op de, op de vlakbank. Ja. Daarna gaan we naar de verdikte bank. We zorgen ervoor dat die rondom uh, netjes is, 90 graden. En zorgen we dat de balk helemaal netjes is en dat die uh, lijm klaar is. Even triceps trainen. En daarna gaan we hem lijm aan elkaar, zodat we één grote plaats zetten. En voordat hij op de boot komt? Dan gaan we eerst nog uh, contouren. Tot. Oké. Okay. Uh. En door. Uh, gaan We ook zagen en schuren. En we gaan nog even frezen. Jij bent rechts? Nee, ik, ik, ik, weet, ik weet niet waar ik ben. Dit was een lonneke. We moeten nog eventjes wat andere freeswerkzaamheden hier aan doen. En dan, uh, even schuren op. nog. Schuren. En dan pakken we hem op en dan gaan we naar de boot toe. Ik ben heel benieuwd. Ja. Oké. Okay. Om meubelmaker hier te zijn moet je natuurlijk heel creatief zijn. Je moet veel geduld hebben. Ja. En ook heel nauwkeurig werken. Ja, ik heb er nog wel een paar bij te voegen. Talent voor het vak moet je hebben en een hoop plezier. Een hoop plezier. Ja. Je moet natuurlijk ook wel een beetje de vaart erin houden. Ja, vind je geleden. Dat komt die bocht nooit al. Goedemorgen, oh. oh, deze hebben we daar gemaakt? Ja. We gaan hem plaatsen. Ik denk dat hij hier aan de bocht moet. <laughs> Waar moet je nou anders over nadenken als je meemaakt bent op een schip? Nou, je hebt heel veel te maken met krappere ruimtes. Elektra draad, mechanische mechanisch speel loopt er allemaal achterlangs. Dus daar heb je allemaal mee te maken. En dus heb je met de kolenmeelmakers werken, heb je dat gedaan. Dus er ik bij kijken. En jullie werken natuurlijk ook een heel groot team. En ik kan me voorstellen dat veel meelmakers ook alleen werken. Ja. Maar wat een werk voor één zo'n klein plankje. Ja. Het hoe lang je met zo'n hele boot bezig bent. Ja, inderdaad. Oké, okay, laten we een vacuum zuigen.